Na een paar droge dagen moest de paraplu er vanochtend weer aan te pas komen. Onder andere hier in Herwijnen in het westen van Gelderland. In Eindhoven was het vanochtend nog droog, was zelfs de zon nog even te zien. Maar aan het begin van de middag werd ook hier de bewolking dikker en moest hier de paraplu tevoorschijn komen. Op het radarbeeld zien we hoe die regenzone zich vanuit het zuidwesten steeds verder over het land uitbreiden. Er vallen wat gaten in, maar op veel plaatsen viel ook wat motregen. Dat wordt over het algemeen door de radar niet zo heel goed opgepikt. Dus op grotere schaal wat druilerig weer met veel bewolking en regen. Als we dat radarbeeld even doortrekken naar de verwachting voor de komende periode... dan zien we hier ook die regenzone nog terugkomen. Die trekt in de loop van de middag weg naar het oosten. Dan zijn er wat opklaringen, maar later zien we vanuit het zuiden de bewolking alweer toenemen. Dat betekent dat we ook vrijdag wel een vrij grijs weerbeeld hebben... met van tijd tot tijd ook wat regen of motregen. En Op zaterdag houden we met een zuidwestelijke stroming te maken. En ook dan komen er nog wat buien tot ontwikkeling Dus van dat wisselvallige weer... ...zijn we voorlopig nog niet helemaal af. Vanavond is het dan tijdelijk wel even droog geworden... ...nadat die regenzone ons land heeft verlaten. Nog steeds wel vrij veel bewolking aanwezig, maar er zijn ook wel wat opklaringen... ...en de wind gaat geleidelijk wat liggen. Dat betekent dat er komende nacht op de plaatsen waar het opklaart, vooral in het noorden en noordoosten van het land, dat daar nog wat nevel of mist tot ontwikkeling kan komen. Weinig wind dus, een zwakke wind, windkracht 2 uit zuidelijke richting. En met die zuidenwind wordt dan vervolgens wel weer nieuwe bewolking aangevoerd. Dus in de loop van de nacht stijgt vanuit het zuiden alweer de kans op regen. Morgen dus veel hardnekkige bewolking, periode van wat motregen. Af en toe kan het ook wel even wat steviger doorregenen, ook wel redelijk wat wind, een matige wind uit het zuidwesten. En de temperatuur komt dan zo tussen de 14 en 16 graden uit. Vooral aan het einde van de dag nog de grootste kans op wat zonneschijn... als dat wolkendek dan geleidelijk wat openbreekt. Met die zuidwestenwind worden ook tijdens het weekend nog wel geregeld wat buien aangevoerd. Dus zowel de zaterdag als de zondag verlopen niet helemaal droog. Maar tussen die buien door zijn er ook wel langere droge perioden. En als de zon dan even doorbreekt, dan warmt het op naar zo'n 17 graden. En die zuidenwind zorgt ervoor dat er na het weekend echt wat zachte lucht onze kant op komt. Maandag kan het lokaal meer dan 20 graden worden, is het ook weer wat droger geworden. En die periode daarna blijft het nog vrij zacht voor de tijd van het jaar. Wel iets minder warm dan de maandag, maar wel boven gemiddelde temperaturen.